Dat zeker een goed idee. Ja? Misschien Berlijn of iets? Jongens, ja, ik heb een uh, pakket van de NPO. Ah, oh, Waar wow. daar is hij eindelijk. Oh, ziet er mooi uit. Wauw. Wauw. NPO Star Award voor de meest gestreamde documentaire van het jaar. Zo. Super bijzonder. Nou jongens, dank jullie wel hiervoor. De voornaamste reden dat we een documentaire hebben gemaakt is omdat ik heel graag een zoek wilde naar antwoorden. En nog belangrijker is eigenlijk om een bepaald taboe te doorbreken en het onderwerp falen breder op de kaart te zetten. En ik denk dat dat echt heel erg goed gelukt is. Dus dank jullie wel daarvoor. Heel erg bedankt voor het kijken. NPO Start feliciteert Schijnstudent.